Mijn kinderen zeiden van, hé hey, kijk een schilpad, dat bleek een, een, een vuilniszak te zijn. Dat was wel voor een moment dat ik dacht van, hé hey, uh, dit gaat niet goed. Of het genoeg is, dat is misschien ook de vraag mm -hmm. Zijn we niet al voorbij een bepaald kantelpunt? Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video in de serie sleutelmomenten die ik samen maak met Centraal Beheer Zakelijk. Waarin ik praat met ondernemers over hun drie belangrijkste sleutelmomenten die hun hebben gevormd als uh, ondernemer. In deze aflevering, te gast bij mij, Mark Roderick Schothorst. Mark, Vaart welkom. Dankjewel van The Good Floor. Uh, uiteraard doe ik altijd mijn research van tevoren. En ik <laughs> vond bij jou zo meteen naar je drie sleutelmomenten hoor, want daar gaat deze video over. Uh, maar wat ik wel interessant was, dat jouw zeg maar, jou cv-lijst, in de zin van werkervaring op LinkedIn, die is echt best wel heel lang. Hè? Ja, ja. Ben jij een soort van jobhopper of uh, geef eens duiding aan die lijst? Nou, ik ben altijd degene, uh, altijd iemand geweest van als ik een kans zie, dan, dan gaan we ervoor. En dan denk ik niet te, te veel over na. Want het lijst. Je gevoel. Yeah. Als iets voorbij komt... ...en mensen vragen je, heb je zin om bij ons aan de slag te gaan... ...en wil je er iets van maken, dan, dan, dan doe ik dat. Yeah. Maar ik heb altijd wel altijd gedacht... ...ik ga ergens naartoe, ik doe ervaring op... ...ik ga vooral kijken ook wat ik niet leuk vind. En uiteindelijk is het ook gebleken... ...de connecting the dots, om het zo maar in het Engels te zeggen... ...en uiteindelijk al die ervaring bij elkaar is er eigenlijk goed voor ontstaan. Dus uh, ja, ja, dat dus klopt uiteindelijk allemaal klopt er wel. wel. Ik heb uh, wel een langere periode bij, bij een vloerenbedrijf gezeten. Een jaar of vijf, zeg maar. Dus ja. ik, uh, maar het was niet zo dat ik... Uh, het, het was meer van, uh, ik wil eens kijken weer, uh, hoe het ergens anders is. Misschien een tip ja. voor jonge ondernemers. Dat je gewoon niet te moeilijk doet over keuzes. Maar dat je gewoon veel stappen moet zetten. En uiteindelijk uh, connecten je wel. Zo, zo is het. Zo is ja. het hè. Ja. Mijn vader, uh, ik had een goede studie gedaan. En, uh, ik ging ergens werken. En uh, toen ging ik op een gegeven moment een jaar zeilen in Griekenland. Ik denk, nu heb ik nog geen kinderen en ben ik niet getrouwd. Ik ga nu nog een jaar... Uh, het buitenland werken, je verbrandt al je schepen achter je en wat doe je en um, ja sorry, maar ik ga gewoon en uiteindelijk als je dan weer terugkomt, die staat ergens open voor, dan komt er ook iets voorbij ja. en dan uh, ja. hebben we weer een nieuwe mogelijkheid dus, Maar je vader heeft zich wel zorgen gemaakt zeg maar. Een beetje, ja. Een beetje. Wat, weet je? wat doet wel dat wel diezelfde grootste avonturier oh, ja? is, weet je dus, uh, ja. Want, want wat doet hij dan? Nee, hij heeft altijd gezeld en uh, de wereld over gegaan en uh, dus, uh, dus. Wat als werk? Ook. Ook als werk. Je hebt ook op boten gewerkt. En, uh, ja, ja. Ja, dus dat, en, en nu grappig, met onze kinderen neem jij ook weer mee. Het weekend Parijs. En dan eigenlijk voed je hun met, met de wereld is groter dan in Nederland. Mm. Dat hebben zij bij mij ook gedaan. Mm. En, uh, dus eigenlijk uh, is het ook een beetje tegen zichzelf praten natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Is dat ja. een van de dingen die je hebt geleerd zeg maar, van je opvoeding? Dat de wereld groter is dan uh, alleen maar het kringetje waarin je zelf leeft? Ja, absoluut. En, en positiviteit. En uh, een mooie nieuwe dag. En, en we gaan er weer voor. En, uh, en, uh, en, en als je iets ziet wat voorbij komt, uh, ja, stap op die trein om het zo maar te zeggen. En, ja, ja, precies. Maar vooral uh, luister ook natuurlijk naar je gevoel. En, uh, en, maar wel altijd hard werken. En, en, en, en vooral wat ik heb meegekregen, wees nieuwsgierig. Ja, dus uh, nieuwsgierigheid, sta ergens open voor. Mm. En oordeel niet uh, te, te snel. Nou, ja, dat is uiteindelijk... Zo, dat zijn ongeveer acht lessen volgens <laughs> mij in één zin. Waarvoor dank. <laughs> ja, geweldig. Hey, drie momenten waaronder zeilen in de Griekse wateren als ja. eerste. Maar laten we even voor de kijkers, want het werd al één keer genoemd, de good floor. Even in het kort even de pitch. Wat is de good floor? Ja, uh, we zijn uh, om het zomaar uh, gezegd uh, een duurzaam vloerenbedrijf. Wij maken gebruik van lokale grondstoffen, dus uh, we maken een terrazzo-achtige vloer waarbij we een, een biobased bindmiddel die je in alle kleuren kan verkrijgen, mixen met, met grondstof En dat is in dit geval plastic, gerecycled plastic uit rivieren, maar we hebben ook inmiddels een samenwerking met uh, de kledingindustrie. Wij krijgen plastic aangeleverd, die zwerden we tot kleine steentjes en daar maken we mooie nieuwe vloeren van. Uh, en dat doen we allemaal in Rotterdam in de Vanelle, vanuit de Vanellenfabriek. Ja. Ah, okay. uh, je eerste sleutelmoment, uh, je had het er net al over, zeilen in de Griekse wateren. Uh, waarom heb je dat als sleutelmoment gekozen? Nou, ik heb een aantal seizoenen in het buitenland gewerkt, uh, windsport, uh, zeilen. En uh, ik ben uh, een jaar of vijf, zes uh, met mijn kinderen nog een keer teruggegaan naar Griekenland, waar ik zelf een aantal seizoenen heb gezeild. En mijn kinderen zeiden van, hey, kijk een schilpad. En uh, dat bleek een, een, een vuilniszak te zijn of exact plastic zak dat er rond, uh, dreef. Het viel mij al eerder op uh, in die tien jaar dat ik daar heb gezeten, in die tien jaar tijd, hoe enorm die vervuiling uh, is, is toegenomen. In, in, uh, het was al ernstig, viel mij toen al in, uh, in 2005, 2006 op, maar tien jaar later was het uh, nog veel erger. En dat was wel voor een moment dat ik dacht van, hé, uh, hey, uh, dit gaat niet goed. Of, uh, Hans, uh, uh -huh. ik ben, we zijn positief ingesteld, maar uh -huh. dit viel op. Dus dat, dat was eenmaal van die momenten en wat, doet, en wat gebeurt er dan op zo'n moment, even in relatie tot waar je nu als de good floor, hè, is dat dan een moment wat leidt tot stappen nemen? Of want hoe werkt dat dan bij jou? Want je ja. zit op zo'n bootje en je ziet dat en dat ratelt hier dan en dan? Uh, uh, daarnaast zijn mijn kinderen jong en die gingen naar school. Uh, mijn kinderen, die, uh, wij, onze, uh, wij zijn opgevoed met als je iets ziet liggen, laat het liggen, want het is vies. Mijn kinderen pakken het op en die gooien het in de prullenbak. Dus aan de ene kant wil je iets goeds doen uh, voor de volgende generatie. De wereld iets mooier, iets beter achterlaten. Mm -hmm. In combinatie met dat je ziet gewoon dat er een probleem is. En dan, dan in Nederland is het dan nog relatief goed georganiseerd. Het is nog redelijk schoon. En dan kom je in Zuid-Europa, om met alle respect maar even zo te zeggen. In ja. Griekenland. Er zijn mensen aan het. was toen ook naar die crisis daar, en, uh, met de, Er zijn mensen aan het overleven. Zijn ze er totaal niet meer bezig. En die mm -hmm. dat probleem uh, leeft dan. Uh, en dan denk je van, nou daar moet, daar moet ik iets mee. Wat, ja. wat weet je nog niet precies? Hè? Dat is nee. dan iets wat inderdaad. Sluimert. En uh, in combinatie dan dat je kinderen naar school gaat en denkt: hé, hey, uh, kunnen we niet iets, uh, mm. kunnen we niet een mooi product maken, maar ook mm. nog iets goeds doen voor die wereld? En wanneer was het moment dat de good floor in beeld kwam, zeg maar? Want wat deed jij toen? Zeg maar, laat even teruggaan naar die moment. Het is niet één moment geweest, waarschijnlijk, hè, maar laten we het toch even als één moment pakken daar in die Griekse wateren. En je wat deed je toen en hoe is dat proces richting de good floor gekomen? Hoe, hoe is dat gelopen? Ik heb altijd wel in die designwereld gewerkt, interieurwereld, en uh, mooie dingen maken, maar ook verantwoord. En ik, uh, ik, ik werkte bij een, uh, bij een bedrijf waarbij we een project hadden gedaan met gerecyclede visnetten. Dat, dat merkte ik aan mijzelf, dat, dat, dat gaf mij enorm veel energie. Dus aan de ene kant een mooi product maken, aan de andere kant ook verant, verantwoord product maken. Wat maakten jullie met visnetten Ook vloeren. Een, een, een type vloer met, met gerecyclede visnetten daarin. Dat is handig met naald of hoe moet ik ja, dat zien? Nee, ja, dat ziet er gewoon. Hè, dat werd ook verwerkt in een soort vloer. Ja. Ja, dat had ik voor een architectiebureau gedaan en, en dat was een van de laatste projecten die ik had opgezet bij dat bedrijf destijds. En ik merkte dat ik daar gewoon heel enthousiast van werd. Dat ik had er ja. heel veel energie van kwam. Ja. Dat er ook de klanten daar uh, enorm, uh, hè, de, de ene kant mooi product, de andere kant een, een verantwoord vrouw. En dat was uh, 2018, 2019. En toen is bij mij wel dat, dat, dat lichtje gaan, uh, gaan branden. Ik denk hier, hier wil ik iets mee, hier moet ja. ik iets mee. Ja. Eigenlijk is toen alweer een jaar, uh, toen ben ik voor een Deense uh, meubelbedrijf gaan werken. De, die, die mogelijkheid kreeg ik toen, toen ben ik daar, uh, die vroegen wil je alsjeblieft nog weer voor ons iets opzetten in, uh, in Nederland. Dat heb ik gedaan en toen kwam corona, en toen zat ik thuis en. Uh, een van de architecten die heeft allemaal uh, vangers in rivieren in Nederland liggen om, om, om afval eruit te halen. En daar heb ik een dag mee gelopen en ik, ik, ik schrok mij helemaal. Is dat moment twee? Dat was, dat moment? Dat... Dag, een dag meeloop met Clear Rivers? Yeah. Ja, ja, ja. Vertel eens. Ja, Clear Rivers, Ramon maakt, uh, heeft zijn leven toegewijd aan het... Aan het uh, hij zegt het probleem is voor 90%. Die, de ocean cleanup is geweldig, maar het probleem is... Um, uh, Steden, mensen liggen bij, voor 90% bij rivieren. En daar, daar ontstaat ook het afval. En voordat het de oceaan of de zee ingaat... Moet ervoor zijn eigenlijk. Moet je eigenlijk ervoor zijn. Ja. Buiten het feit dat je natuurlijk het hele probleem daarvoor al moet oplossen vanuit de industrie. Maar laten we proberen in ieder geval nu een verschil te maken. En hij heeft allemaal vangers in Nederland in rivieren liggen. Maar wees niet zo goed wat hij daarmee moest. Dus ik ben een dag met hem meegelopen en ik, ik schrok me, me echt Wat zijn vangers? Ja, dat zijn uh, apparaten die ze in de rivier leggen. Die maken gebruik van app en vloed. En dan stroomt het afval in die vanger. En dan blijft het daarin. En dan moet het er weer uitgehaald worden. Ja. En dat heb ik een dag met hem gedaan. Daar ben ik meegegaan. Gewoon uit interesse. Ik wilde, het gewoon, uh, ik wilde het, uh, zien hoe dat werkte. Ik zat toch maar thuis met die corona. En... Uh, en uh, we hadden zo'n vangen leeg gehaald en we draaien ons om. En die vangen lopen weer vol met plastic en met afval en met, met rotzooi en piepschuim. En uh, toen dacht ik... En toen zei hij van ja, ik heb me gewoon toegelegd op het van die rivieren. En zo goed mogelijk dat te doen. Maar ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik met dat afval moet. Dat is ook niet mijn expertise. Hè? Toen gingen we met hem naar de werkplaats en naar de afval. Nou, dan kwam het je tegemoet. En hij zegt, dan bel ik maar weer de, de lokale afvalverwerker. En die haalt het op en die verbrandt het. Toen dacht ik van, het, het is gezonde zonde? Ja, Hoe kan ik hem helpen om nog meer... Uh, afval eruit halen en uh, hij deed ook educatieprojecten, hoe kan je bijdragen daaraan leveren, ja. en die bewustwording. En wat hij ook wel terecht zei is, um, laten we zeggen, de generatie boven ons, met alle respect van, uh, van, mijn, uh, van mijn ouders bijvoorbeeld, of mijn opa en oma, die dachten er niet over na. Wij zitten daar een beetje tussenin. Aan de ene kant weten we wat daar aan de hand is, aan de andere kant weten we ook niet zo goed nog wat we ermee moeten. Mm -hmm. Maar als je dan de volgende generatie ziet, mm -hmm. die zijn zich veel meer bewust van van de natuur en om zich heen. Althans dat. En hij zegt ook: laten we dan daarop richten. Laten we het dan in ieder geval proberen wijder iets iets beter, mooier achter te laten voor die volgende generatie. Mm -hmm. En dat in combinatie met die kinderen, in combinatie dat ik zag dat hij dat, dat zwerfafval uh, alleen maar toenam. En dacht ik van hier, hier moeten we wat mee. En hoe start je dan de good floor, zeg maar? Door gewoon te beginnen. En, uh, maar had je daar geld voor nodig? Middelen, uh, vertel, want het is ook een ondernemersverhaal natuurlijk dit, hè? Ja. los van de sleutelmomenten. Hoe heb je dat aangepakt? Uh, ik, ik heb de mogelijkheid gekregen om een subsidie te krijgen vanuit, uh, vanuit de overheid. Vanuit RVO uh, is dat dan? RVO, 18.000 euro op basis van de CO2-besparing en luchtvervuiling. Sorry dat is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is dat volgens mij. Hè? Voor de mensen die denken, wat zegt hij nou snel RVO. Ja. Precies, dat is het. Go ja. Google ze maar. Ja, uh, uh, Die hebben mij de, die subsidie kunnen geven. Uh, daar ben ik toen voor een aanmerking gekomen. Uh, in combinatie met een professor in de TU Delft die dit... ...concept omarmde en heel veel verstand het van vloeren zijn. nou dit is dusdanig onderscheidend idee. Ik ga je helpen om een patent te krijgen. Met een oud collega uh, ver in de zestig die zei van, eindelijk gebeurt er weer eens wat in vloerenland. <laughs> je maakt niet hele mooie vloeren, je hebt een idee, maar je maakt ook nog eens een keer verantwoorde vloeren. Dan zijn we met z'n twee aan de slag gegaan en hebben een aantal samples gemaakt, uh, voorbeelden. En dat zag er eigenlijk in combinatie met dat plastic. Dus het was letterlijk de eerste badge plastic die we kregen was gesnipperd groen en gesnipperd blauw. dat zat verpakkingen, bouwhelmen, fietsenkasten, stoeltjes, van alles zat daarin. Nou, we hebben twee badges gekregen, gesvet, en die hebben we in, uh, in, in de vloer gestopt, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat zag er eigenlijk al wel heel aardig uit. De eerste was eigenlijk best wel leuk, maar dan denk je achteraf, hoe kan dat? Maar natuurlijk omdat je 15 jaar ervaring hebt in die vloeren, met iemand die al in de 60 is, die al 40 jaar vloeren maakt, kom je met z'n tweeën toch best wel snel al tot resultaat natuurlijk. En dat heb ik toen in die coronatijd mogen pitchen in mijn netwerk bij een aantal architecten en designers. Die zeiden, nou het is corona we ontvangen niemand, maar dit vinden we zo inspirerend Vrouw, kom alsjeblieft langs. Mm -hmm. En die zeiden eigenlijk vrijwel direct: uh, we vinden het zo gaaf. En uh, met jouw ervaring en met die installateurs die, uh, die met jou samenwerken, we hebben wel een project. Nou, dus voor, uh, kun je leveren? Voor het, dat was het. Ja, ja, ja. Voor je het wist, hadden we. Had je handel? Hadden we handel, ja, precies. Hey, en wat heb je daarvoor nodig? Want je zegt even snel: dan scherden wij dat even. Maar dat is, niet, uh, dat, is geen, uh, dat is geen apparaatje wat je bij de blokken koopt, zeg maar. Nee, dat, uh, dat is best een uh, investering geweest, natuurlijk die 18.000 euro of die 20.000 euro die je dan krijgt van... Dat is natuurlijk even dat zesje om, om die kleine investeringen te doen. Je stopt er mm -hmm. natuurlijk ook zijn eigen geld en tijd in. Ja. Um, um, we, we hadden via dat netwerk waar je uiteindelijk dan... Zeg maar in die, er is een heel er is een heel netwerk van, van, uh, van duurzame start-ups of, of, uh, en gerecyclede bedrijven. Als je daar een beetje in zit, dan, dan word je wel... Uh, ...geconnect om het zo maar te zeggen. Ja, ja. en, en zei, nou, Er zit in Rotterdam een bedrijf... ...die verwerkt plastic op, op wat kleinere schaal... ...daar kan je naartoe. En die hadden apparaten staan. Die konden het schoonmaken... ...en die konden het voor ons uh, vermalen... ...tot kleine ja. korreltjes. Ja, ja. En uh, Frans, uh, enorm dankbaar... ...dat hij ons heeft geholpen. En uh, die heeft ook ons ook heel veel verteld... ...en geleerd over plastic. Ja, ja. Want je kan niet zomaar ieder plastic... ...in een vloer gooien. Want? <tus> niet iedere plastic leent zich daarvoor... <tus> Dus uh, bijvoorbeeld petflessen is al wat lastiger, polyester is lastiger, uh, piepschuim kan niet. Dus we hebben daar wel echt onderzoek naar moeten doen. Ja. Van, uh, welke... Qua hardheid of zo? Precies, of qua hardheid, ja. of qua zachtheid. Of... <coughs> Want is er alleen maar plastic wat je in die vloer kan gieten? Ik kan me ook voorstellen dat daar andere meuk in kan, zeg maar. Uh, Goeie vraag. En uh, er wordt ons ontzettend veel gevraagd van uh, bijvoorbeeld uit de kledingindustrie. Van, uh, kan je niet kleding in daar stoppen of, of kan je uh, van de week krijgen we oude gerecyclede dekbedden? Of, uh, het... Uh, dat is niet zo makkelijk, mm. dat is niet makkelijk. Uh, er zaten ook echt wel drie innovatiemomenten in het product waarbij we dus hebben moeten kijken van hoe gaan we dat uh, oplossen. Dat, is niets, uh, dat lukte niet, maar dat is ook logisch. Met, het is ook nog nooit naar ons weten gedaan. Het nee, is nee. dus ooit een keer een vloer gemaakt met, met rubber daarin, nou, dat, is, dat is niet gelukt vanwege, vanwege technische mankementen. Maar. Um, we hebben een hoop getest en uiteindelijk blijkt dus dat PP, het polypropyleenplastic, wat ook tegelijk het meest gebruikte plastic ter wereld is. Dat zijn bijvoorbeeld de emmertjes, de, de, de, de, de Senseo koffieapparaat, die, dat hardere plastic wat daar ja, omheen zit. Ja. En Het probleem is natuurlijk op het moment dat het iets kapot is, een emmer, dan kan je hem niet meer maken, dan gooi je hem weg. Ja. En dat is natuurlijk het, eigenlijk is het jammer, want het is een, een materiaal dat 300 jaar meegaat. Ja. Maar, als, maar zit er een scheur in, ja, dan, werk je dan, je dan werkt die emmer Dan werkt die niet meer. Dan je, dan kan je, dan kan je, even, je kan er geen plakbandje doen Precies, een uh, uh. duct of iets. Ja. Maar dat, dat werkt dus niet. En dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het ene kant. We hebben daar nooit met z'n allen over nagedacht. Over we maken iets, we denken dat het heel goed is. Maar als iets kapot gaat, dan gooi je het toch weer weg. En maar dat is het hele circulaire denken natuurlijk. Wat Precies. we moeten leren. En of je nou recycle of upcyclen noemt. Of weet ik veel wat. Maar dat is natuurlijk het hele verhaal. Dat je moet leren om iets... Want jouw plek in die keten, dat is natuurlijk maar één plekje. Zou je die uit willen breiden? Wat ik bedoel? Ja. Dat je een grotere impact hebt het hele, op het hele circulaire systeem. Nou, we, richten ons, we richten ons echt op die grotere uh, zakelijke projecten. En dat simpelweg omdat we daar dus veel meer van de plastic in kwijt kunnen. Ja. Wij zijn, uh, ja, het neemt een enorme vlucht. Dus wij zijn er ook klaar voor. En wij kijken ook nu wel weer voorzichtig om ons heen. Of we andere ketens ook uh, ja. kunnen helpen. Ik, andere kant, er is zoveel afvalplastic. Mm het -hmm. is zo ontzettend veel dat dat. Dan kunnen ja. we miljoenen vloeren maken. Maar is er, zijn, is er behoefte aan miljoenen vloeren? Nog niet, maar ik denk uiteindelijk. De vloerenmarkt, om het zo maar te zeggen, is natuurlijk gigantisch. Iedereen heeft de vloer nodig. Je koopt een nieuwbouwhuis en je hebt een keuken en een vloer nodig. In ieder geval. Ja. Dus die markt, en, uh, die is natuurlijk gigantisch. En maar keukenkastjes? want ik bedoel, hoeveel procent is plastic van die vloer? Uh, 30 tot 50 procent. Oké, okay, en de rest is ook, is, is dat, een, dat ook een biobased bindmiddel? Ja, hebben ontwikkeld met een partnerbedrijf in de buurt bij ons. Uh, <coughs> En die, uh, met hun, ik had altijd het idee van, we kunnen wel een mooie vloer maken met plastic erin... ...maar als het bindmiddel wat je nodig hebt niet een biobased is, dan klopt het hele verhaal. Niet. Nee. Dus die, uh, de, en, en het hoofdbestandmiddel van een biobased bindmiddel is een, is, een, is een olie, een castorolie, een soort zonnebloemolie. En niet meer geraffineerde olie zoals vroeger uit, uit, mm. uit Perners of uit de botlek. Mm -hmm. Dus die stappen zijn er. Ik vind ook wel dat je ergens moet beginnen. Ik vind ook dat het percentage nog verder omhoog kan en moet. Maar je moet ergens beginnen. Ik ja. denk dat we wel een heel goed, uh, goede ja. start hebben gemaakt. Wat hoeveel vloeren leggen je nu? nu? Of hoeveel meter of vloer of projecten? Of? Nou, ik, ik heb vorig jaar één tot twee projecten per maand gedaan. Dat, uh, we zijn nu twee, drie jaar bezig. En dit jaar gaan we naar drie, vier projecten per maand. En dat maand. zijn grotere projecten? Dat zijn grotere projecten. En heb je, heb je mensen in dienst? We, hebben, we zijn de eerste mensen in dienst aan het nemen. Oeh, je bent ja. echt aan het scalen nu. Ja, ja, we zitten echt hier. We hebben de... de, de ik noem wel de... de de witte van het ontwikkelen van het product, de innovatie, nou, die hebben, vinden wij wel echt onder de knie. En iedereen zegt, oh, oh, een gundertje en zo, nu Geweldig. moet je echt een bedrijf gaan bouwen. Ja, precies. Hè? Dus dan krijg je echt die volgende fase. Dus. Maar uh, kan je ook weer inrichten hoe jij dat wil. Dus wat we nu doen, is bijvoorbeeld we nemen, we nemen het aan voor die werkplaats. Die, die gaat als verder en die gaat samples maken. Maar ondertussen vragen we diegene weer, weet jij nog iemand? En die leidt dan diegene weer op. Hm. Dus, dat je, dus je kan het ook natuurlijk op... We proberen er wel een hele platte organisatie van te maken, ja. waar die, die zoals zeggen, zelfsturend is. Ja. Waarbij, uh, waarbij je een aantal deelgebieden hebt, uh, die, waar iedereen verantwoordelijk voor is. En, uh, uiteindelijk gaat het ook natuurlijk gewoon om goede mensen aan te nemen. Ja. En, uh, en mensen die, uh, nou, ze zeggen wel, er is een arbeidstekort. Nou, gelukkig melden ze zich bij ons uit mm. zichzelf aan om, en zeker de jongere generatie, laten we zeggen, net afgestudeerd 25 tot 30, 35... Die zeggen van we willen ergens werken, maar we willen ook uh, impact maken. Ja, ja, moet een goed verhaal zitten. Ja. En, uh, en dan, uh, we, we zeggen altijd bij een, bij een start-up moet je twee keer zo hard werken voor twee keer zo weinig geld. Maar ik denk de zingeving en het en de, de doel waar we met z'n allen voor werken, dat is de volgende generatie iets beter en, en, en veiliger en schoner achterlaten. Ja. Uh, met z'n allen daaraan werken, ja. dat, die common sense om het zo maar te zeggen, die, dat gemeenschappelijke doel. Die is er. Ja, dat brengt ons naar het derde sleutelmoment. Uh, als je het hebt over de nieuwe generatie. En die, ik weet niet of het nou echt een moment is. Maar je hebt het omschreven als hoe mijn kinderen begaan zijn. en omgaan met de natuur en omgeving. Ja. Dat is niet echt een momentum, denk ik. Maar waarom heb je hem toch als derde sleutelmoment gekozen? Nou, als je het dan naar het moment toe, we liepen in het bos en er lag allemaal vervuiling in het bos. En onze ouders zeggen, blijk maar er af, het is vies. Mijn kinderen pakken het op en die gooien het in de prullenbak. Dan denk je wel van, waar zijn we met z'n allen mee bezig? We denken nu en we willen maar door. En ondertussen zijn onze kinderen zich wel dus blijkbaar bewust van het probleem. Als wij er dan iets aan kunnen doen, uh -huh. dan denk ik, dacht ik wel van, nou dan laten we dan proberen om daar een stukje impact in te maken. Om het voor die generatie wat, wat mooier te maken achter te laten. Ben je positief als het gaat om de toekomst van de wereld? Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, je ziet dat het nieuws altijd al geweest. is natuurlijk alleen de, de, de vreselijke berichten, om het zo maar te zeggen. Maar mm. ik denk, zoals, nou ja, goed wij zijn al bezig. Ik denk dat er zoveel initiatieven zijn om er iets aan te doen. Die bewustwording is in ieder geval. Ja. En daar gaat het natuurlijk om dat je bewust bent. Je kan van mij prima een emmer van plastic maken. Maar misschien kan je hem maken dat hij wat langer meegaat. En misschien kan je hem zo maken, als hij kapot gaat, dat je hem weer kan maken. Ja. En, en dat is, daar is natuurlijk nooit over nagedacht nee. de afgelopen 50 nee. jaar. Nee. Uh, en, daar, en ik denk, um, wat ik wel zie ook, bijvoorbeeld onze doelgroep met wie wij samenwerken, dat zijn architecten en designers bijvoorbeeld, die zijn echt onze ambassadeurs, heel belangrijk voor ons. Die zien de nieuwe producten. Ik denk dat ongeveer 10, 15 procent van alle architecten die zijn er echt heel bewust mee bezig zijn. Maar dat, die groep die groeit alleen maar. En zij zijn natuurlijk ook de voorlopers om, uh, om, ja. om ons mee te nemen aan, aan de hand en zeggen dit is belangrijk. En uh, daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor dat zij hun handen in het vuur willen steken om met een, met een, met een vernieuwend duurzaam bedrijf als ons in, in zee ja. te gaan. Ja. Maar ik zie die groep alleen maar groter worden. Mm. Dus uh, of het... Of het uh, of het genoeg is, dat is misschien ook de vraag. Uh -huh. Zijn we niet al voorbij een bepaald kantelpunt? Uh -huh. en ik wil er niet een heel dramatisch negatief verhaal van maken, maar als ik bijvoorbeeld Klerewivers uh, Ramon spreek van het van die rivierenvangers, die zegt ja, het, het, is, het, het wordt er niet beter op. Werk aan de winkel, dus zeker. Dankjewel, Mark, dat je mijn gast wilde zijn. Dag, graag gedaan. En uh, dankjewel naar het, uh, voor het kijken en luisteren naar weer een uh, aflevering uit de uh, serie Sleutelmomenten, die ik maak met Centraal Beheer Zakelijk. En denk je nou, van hé, hey, dat is eigenlijk best een hele leuke serie, want dat is het. Uh, na een, over een paar seconden, als je op YouTube zit te kijken, nu uh, op het CVD-TV-kanaal, over een paar seconden twee andere video's. Ben je aan het luisteren uh, naar de podcast? Dan zoek vooral in de podcast van Centraal Beheer Zakelijk naar alle afleveringen of in de podcast van CVD dvd tv oftewel wat je maar wil overal is de serie sleutelmomenten te vinden voor nu dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren hoi